Ik vind het best wel spannend, maar ik doe het gewoon. We gaan hardlopen. Nou, we gaan vandaag een marathon lopen. <laughs> Alle kinderen gaan een marathon lopen. Iedereen zet zich in voor elkaar. Omdat het een stadsmarathon is waar aan iedereen mee kan doen zonder drempels. Ik ben er echt heel blij mee. Omdat de kinderen met een handicap dan ook een keer mee kunnen doen. Er is niks mis mee als je handicap bent zijn gewoon allemaal Het is op het randje van nat en heel nat. Maar toch krijg je het er heel warm van dat al die mensen hier bij elkaar zijn. Ja, ik vind het wel te gek. Strijders zijn het. Het zijn strijders. Al het geld dat wij ophalen gaat naar het project Samen naar school. Dat zijn schoolklassen binnen de muren van een gewone basisschool. ...waar kinderen met een handicap ja, gewoon mee kunnen doen. En ja, dat vind ik mooi. Vind ik vind het mooi dat er voor dat goede doel ja, wordt uh, gesport gedaan. Uh, het is heel erg belangrijk dat kinderen gewoon samen kunnen sporten. Sport verbindt, sport zorgt voor zelfvertrouwen, plezier. En dat, zal je gewoon, dat moet je met z'n allen kunnen beleven. Dat moet je niet in hokjes willen stoppen. Daar moet je gewoon lekker van kunnen genieten. Ging het? Ging goed? Ja, ben je blij? Ja. Blij, maar ook heel mooi. Dat is eigenlijk ook echt precies waar wij in geloven. Dat uh, kinderen samen in actie zijn. En dat kinderen met of zonder handicap het ja, allemaal samen doen. Door zo'n evenement, uh, ja, buiten dat je geld ophaalt, uh, ook aandacht ervoor. Ja, hartstikke goed. Oh, dat maakt ook een beetje emotioneel, moet ik zeggen. Dat is ontzettend leuk om te zien. Mama zei net dat uh, ik 615 heb opgehaald.